Ik ben al onderweg naar het werk. Het is dus fucking min 3. Ik zie geen fuck. Want de zon zit precies achter mij. Ik weet niet of jullie mij zien. Ik draai gewoon in de 3. die op de snelheid. En ik heb allemaal lippen zitten aan mijn tanden. Dat is altijd zo. Ik zal maar even die blul uit doen. Volgens mij horen jullie hem Ik die muziek even uitdoen. Want volgens mij zien jullie mij genieten niet van die zon. Ik heb echt een eeuwigheid zitten krabben. Die ijzer ging met niet af. En ik moest ook nog zo lang wachten te komen rijden, want elke keer uh, slaat hij weer. Maar uh, ik ben al dus op mijn werk, ik moet ook mijn collega. <laughs> Sorry uh, werkgever, werkgeefster. Maar uh, we gaan dus vandaag naar het werk. OJ Sluisse, hoofdkantoor zit in Amlo. En ik ben daar dus marketingmanager zoals ik eerder zei. En ik neem vandaag even mee met dingen die Ik doe daar. Dat zo vanochtend was bijna mijn vlogcamera gewoon kapot hij is één keer kapot geweest uh, de lens was kapot en ik moest 300 euro betalen om die lens te vervangen terwijl ik hem nog maar een paar maandjes had of zo maar uh, dat viel dus onder drugschade, waardoor hij niet onder de garantie viel kijk zo valt op deze manier dus ik weet je ik en spullen ik maak dingen zo snel kapot ik moet mijn verzekering niet uh, zien dat ik dit opneem dit is ons mooie hofkantoor. Het is gewoon zo koud, dat zelfs het gebouw gewoon bevroren is. Wat ben jij aan het doen dan? Oh. Naomi, ik heb een verrassing voor jou. Hi! Hallo! Ik ga vandaag vloggen op het werk. Ja? Ik ben gewoon buiten aan. Oké. Okay. Nou, dit is mijn uh, mooie office. Ik heb een beetje rommel gemaakt, net omdat ik binnenkwam. Dit is ons hoofdkantoor. Het is Koen. Die doet het allemaal voor de Poen. Nou. Hi. Hello. Dit is onze vergaderruimte. Dit is onze kitchen. Ik ga even thee zetten. Oké, ja, dit is mijn trieste lunch vandaag. Gewoon een appel, terwijl ik gewoon allergisch ben voor appels en zo, Maar fuck it. Uh. Ja, ik wel. Ik kan ook niet netjes zien. Hm? Ja, dat was echt leuk. Hm? Je vlog was echt leuk. Ja. Hè? Iedereen heeft het gezien. <laughs> Koen heeft ook gekeken. Thanks man. Thanks for the, for the comment though. Je hebt niet het is al die dames. Nee, ik ga niet. Ik zeg wat, wat voor een weirdo. Dat hebben we vandaag allemaal gedaan. Wij nee, weinig. Maar dat is een Koen is altijd mijn eetmaatje. Ik ga altijd samen. Ik vraag altijd aan hem, Koen, wat wil je eten? Dat is de eerste ander wat ik aan hem vraag. Wat wil je eten? Zullen we bestellen? Ik ga ja, naar Orient Express voor onze lunch. Lekker, salade is voor mij. Tweede lunch al vandaag. Nou, ik ben alweer free. I'm free to leave. Koen uh, laat ik hier achter. Fijne weekend uh, Koen. Ja, ja. Mijn haar is helemaal statisch. kijk hoe schattig mijn haar zit vind je niet cute maar um, ik ben ondertussen nog naar mijn zus geweest want ze wordt morgen 30 en we gingen naar haar huis versieren en en dan ga ik naar bed. Nou, ik ben dus alweer een tijdje wakker. Excuse my face. Ik ben make-uploos. Maar dat zat ook een keertje aan te komen. Dat ik dat moest doen. Ik ben vandaag een filmpje aan het maken voor mijn zus. Want ze is vandaag 30 geworden. En ik wou iets speciaals voor haar doen. Met de geboorte van haar dochtertje, uh, 22 december 2016. Moest ik voor haar een filmpje opnemen. Van dat haar zoontje voor het eerst een zusje gaat ontmoeten. Dus dat filmpje ben ik nou in elkaar aan het zetten. En uh, het is echt super leuk. Ik heb het filmpje net geplaatst op Facebook van mijn zus en ze is er echt super blij mee. Schattig, ze werd er helemaal emotioneel van. Nee, echt super leuk. Mocht je hem willen zien, dan kan je op mijn Facebookpagina's kijken als je vrienden met me bent, volgens mij. Willen jullie trouwens ook in de comment section uh, achterlaten wat voor video's ik moet opnemen? Want ik krijg nu heel veel vragen naar mijn make-up look die ik vorige keer had met uh, de bordeaux rode oogschaduw. Ik krijg heel veel vragen naar mijn lippenstift. Wat ik een morning en evening routine moet doen. Naar mezelf bruinen. Dus ja, jullie moeten even commenten in de, sec in de comment section. Wat voor video's ik moet maken naast mijn vlogs. Ik heb nou een keer geen lippenstift op mijn tanden. Dat is echt iets heel goeds voor mij. De Too Faced melted in een nude. En ik wil eigenlijk ook van die challenges gaan doen voor mijn vlog. Jullie moeten me dus echt helpen met uh, een challenge te bedenken. Echt elke twee weken wil ik een nieuwe challenge doen. En niet zomaar iets. Gewoon echt een challenge. Maar ook okay, je moet niet te ver gaan. Hè? Geen bungee dumpen of iets. Ik moet het ook nog wel kunnen betalen. Hè? Zo, hè? Dat ook nog. Of jullie moeten me gaan sponsoren. Dat mag ook. Ik moet jullie trouwens ook nog voorstellen aan mijn allerbeste vriendje. En dat is Bentley. Oh. Vind je de camera niet zo leuk? Nou, iemand vroeg me dus om een closet tour. Ik wil daar sowieso een apart filmpje nog voor gaan maken. Dus dat ga ik alsnog doen. Maar uh, ik wil jullie even een kleine sneak preview geven van mijn kledingkast. Dit was mijn oude slaapkamer. Hier sliep ik vroeger toen, ik, uh, toen we hier kwamen wonen. En uh, dit is eigenlijk de helft van de kamer, als je het een beetje zo ziet. En de andere helft wil je niet zien, want ik heb letterlijk alle ik ik daar naartoe gedonderd. Hier staan dus een beetje al mijn shoes. Hier heb ik heel veel schoenen staan die ik weg ga doen. Al mijn huidige hakken die ik nou nog draag. Hier allemaal sportschoenen en andere sneakers. Dit vind ik super fijn. Ik heb het liefste dat ik kleding laat hangen. Besef dat hier drie rijen achter elkaar zitten met allemaal kleding. Dit zijn allemaal bedrukte shirtjes, bedrukte truien. Ik heb daarachter al mijn joggingbroeken liggen en besef dat ik bijna elke dag een joggingbroek draag. Dus besef dat deze stapel woop, naar voren gaat en ik daar mijn joggingbroek kan pakken. Dus niet echt praktisch. Hier heb ik al mijn bedrukte shirtjes... Heel veel liggen ook nog in de was. Dus dit is ook nog eens alles. Even kijken. Hier heb ik heel veel petjes liggen. Het is gewoon te donker om alles te zien. Hier heb ik heel veel tassen liggen. Maar dat zie je ook niet want het is heel donker. Uh, dit zijn allemaal spijkerbroeken. Dit zijn allemaal shortjes. Ik heb hier nog dozen liggen van Baller. Van de dingen die ik van hen krijg. Dit is bijvoorbeeld van mijn portemonnee. Kijk hoe mooi. Ik heb trouwens ook een kortingscode van Baller. Voor 25% korting. Maar de kortingscode staat ook in de omschrijving. Dus daar kan je hem even beter van aanpakken. Heb ik hier nog meer broeken hangen. Dat zijn allemaal broeken, allemaal sneakers. En besef van deze schoenen wat hier allemaal staan. Dat 90% wat hier staat, dat ik die allemaal heb gekregen. Nou, dit is dus een uh, idee van hoe mijn kast eruit ziet. Ik ga even opwarmen. ik kom net terug van het sporten, ik ga douchen. Morgen ben ik aan het werk. En morgen is de winactie van Emmanuel. Wat ik niet begrijp aan mijn haar is dat ik hier zo'n kale plek heb. Ik zie jullie morgen. Ik had een filmpje gemaakt van Emmanuel Fashion, waar ik dus zaterdags werk. Dat mensen een outfit kunnen winnen van 375 euro, maar daarvoor drie mensen moeten taggen. Ik besef dat 318 mensen hebben gereageerd en ze moesten allemaal drie mensen taggen. Dus ik kan daar niet aan ons rekenen. Maar het zijn 954 mensen die ik nog gewoon met de hand moet uitknippen. Wat ben je vandaag aan het doen, Anouar? Wat doe je uit? 17. Ja, maar wat zit erin in dan? Powerbanks en een tasje iPhone. Een iPhone? Wat voor iphonen? Een taartje, gisteren, chillen en roti Wat zeg jij dan? Eindelijk ben ik klaar Mijn vingers kunnen niet meer Zomaar, dankjewel Zomaar, jij moet trouwens ook in beeld Kijk even één keer 954 mensen Allemaal met de hand net gesorteerd En ze staan allemaal zo Achter elkaar Mijn handen zijn kapot van het knippen. Anoua lacht mij gewoon uit, hè? Nu kijk één keer hoe hij zit en kijk hoe zomaar ze met z'n binnen over elkaar. Ja, dus jij bent de ja. en hij is de man. Ja. Ah, jullie kijken elkaar echt heel verliefd aan. Zoma, ja, het is al. Uh... Ja, weet ik. Tien over half zes, krijg ik doorbetaald? Maar we, we verriken wel met het uitbetalen van. Nee, ja? Ik ben even vrekkend, van, die was te laat genomen. Oh, oké. Okay. Moet een kusje geven? Moet ik een kusje geven? Ja. Eerst jij. Laat me zien hoe dat moet. Ik maak altijd groentesoep in het weekend. En dat deed mijn oma vroeger ook. En soep met rijst. Mmm, echt mijn favorite Mucho importante. Niet te veel. Sambal bij. Dat is Super vettig. Dus ik heb het helemaal gespoten met droog shampoo. En nu heeft het helemaal zo'n hele rare structuur. Oh fuck it, ik laat het gewoon zo. Het ziet er niet uit. Even een rommelige, sneller. Start, et voilà. Nou, nou, we gaan dus even wat drinken schat. Ja, Ga even wat drinken. Lekker. En eh. Uh, ja. Yeah. Oh, kijk jouw neus. Het is gewoon. <laughs> highlighter een flik broertje. Als ik een highlighter op heb, dan, dan zie je alles. Zie je mijn gistenkorrels en zo, dus dat is niet mooi. Maar je hebt altijd zo'n schattig neusje. <laughs> kijk dan! Doe eens normaal! Kijk dan! Ah, ah. Ja, op elke foto heb je dat? Zo'n schattig neusje. Nou. Nou, ik ben nou helemaal uh, doei. Die kan ik in de zak steken. Ja. Nou, we was een beetje bukken. Uh, Rob heeft uh, ik heb er net al weer glas om gegooid. Dat heb ik nog meer gedaan. Ik waste net tegen iemand af buiten. We halen in de halen. Ik vind mijn haar. Ik, ik mis iets aan mijn gezicht. Snap je wat ik zie? Nee. Ik mis iets. Ik ben heel vierkant gezicht. Ja, het schulden. <laughs> Dit is echt Michelle Agerbeek oh, wow. haar werk. Maar waarom zit hier dan niet? Jawel. Kijk. <laughs> oh, oh, dat zijn gewoon drup. Dit is Naomi. Hi hey, Naomi. Ga gewoon achter de tas. Yeah. <laughs> ja. Dit is Natasja, achter de tas. Hey Natas! Hallo! <laughs> Dit is Cindy. We zijn gezellig vandaag bij uh, bij oh, wow. Dus is Walre? Goed, die R. En uh, we hebben een, uh, moesten de haren verzorgen. Tenminste, Cindy, Natasja en Naomi moesten de haren verzorgen. Voor OG exclusive voor de Dani Bless uh, mode show Dus nu zitten we even uh, te wachten tot de modellen beginnen en ik ben vandaag voor het beeldmateriaal. Ik moet filmen. Dat is helemaal leuk. Niets? Jullie hadden net zoveel te lullen en nou zijn we stil Dat is geen lulpmateriaal. En no pictures please. Moet je van vertalen? Ja, moet je van vertalen hoor. Die gaan we snel deleten, kom hier. Zo, dat is leuk. wacht, ik zie niks. Wat ik kijk bij de koe. Ja, als je die ja. maar nooit gaat publiceren, ga je nog geld voor vragen. Ja, ik heb voeten van ja. Niet zo heel erg. Zou dat zo, ofzo? Ik zou heel lief tegen mij zijn, maar ik kan allemaal tegen jou gebruikt worden. Mensen hebben dat beeldmateriaal van mij, van dat ik. Uh... Er niet uitziet. Iedereen zegt altijd tegen mij van ja, ik pas me op, ik heb dit en dat van jou. Oh. Maar wil niet weten wat ik op mijn telefoon heb staan. Ik heb nog ergere dingen dacht ja. staan. Nou, hoe laat zijn we vanavond thuis denk ik? Trana, als we geen flitsen hebben, dan zijn ongeveer 160. <laughs> 210. Hey, heb jij niet gezien hè, vanmiddag leven, dat ook. Ja? Ja. Ja, oh, ja. was helemaal... Is Al, als ik in de auto zit ben ik helemaal honger. Ik heb je netjes gevuld. Ja. Mij? Ja, op Ik geen Oh, wat ja. leuk. Geef ja, ja Ik zou het ook meenemen. Nou, dit is toch wel echt een power lunch. Super lekker. Ik ben echt verslaafd aan zalm. Lekker. Want ik keek hier heel erg tegenop. En dat is zo vaak is bekeken, geeft mij gewoon zoveel motivatie om gewoon verder te gaan. Uh, ik heb ook zoveel positieve reacties gekregen. En daar ben ik ook echt super blij mee. Mocht je deze video leuk vinden, doe alsjeblieft een duimpje omhoog. Uh, abonneer op mijn kanaal. Zodat je op de hoogte blijft met mijn nieuwe video's. Elke week een nieuwe vlog. Ik probeer het ook elke maandag te doen. Ik hoop jullie de volgende keer te zien en bedankt voor het kijken.